Iets anders, want, want Berber of niet, jullie zijn ontzettend. Uh, jullie zijn polyglotten, stuk voor stuk. Jullie spreken wel vier talen: ja, uiteraard Nederlands, Engels, Frans, Arabisch. Uh -huh. ben ik ervoor, want... En geld, nee, dat is heel hard. Nee. <laughs> nee, er is nog één taal die, die jullie ontzettend goed spreken. En die misschien zelfs de moeilijkste van, van, van de vijf dan is: en dat is straattaal. Uh -huh. Dat hebben jullie ook in de straat opgestuurd. Bam! Lulis! Schmetta! Schmetta! Bon vast! Bon, vas. Snel cursus straattaal. Komt het de woord uh, deris, er bekend voor? Delis. deris Deris. Hoe? Oh. Derries. Is dat kleding? Nee. Telefoon? Nee. -r -r D-R-A-R-I-S. Derries. Ik heb een idee. Klinkt vettig, vind ik. Wat <laughs> betekent dat? Uh, vrienden. Vriends? Vrienden? Allee, kunnen je ik... zeggen dat toch deel? Ja, dat ja, zijn hangjongeren zeker. Hey, Getuigen, he, gezien hè, integratie lukt hè? Ja, lukt. is gewoon Wie we zoekt, zoekt, die vindt? Die vindt. Wie zoekt die vind? Die vindt. Nou, Als ik het woord smet, zeg. Zoals Ja, ja, ja, ja. kunnen ja. kennen ze wel hè, he, heel de koren ze allemaal. Smetten? Ja. Heb ik ook nog nooit niet gehoord. Dat betekent dat? Voet. Nee, dat gaat. En dat zou wel iets vies op. Toen hij zijn een Een trut, dat is ja. een trut. Ja. Ja. Wat vinden jullie persoonlijk zelf een straattaal? Kijk, ja, creatief. We zijn al de nieuwe dingen, ontdekken. ze ontdekken. Jonko, Jonko, Kief. Kief. Garo. Garo. Als jullie ons niet verstaan, onder Ondertiteling staat hier, hier. En als ik zeg van hola, uh, je kilt me. Oh, ja. <laughs> vinden jullie straattaal belangrijk? Ja, sowieso. is Als je een uh laat ik zeggen, Ruina buurt woont. Dat Wat betekent ruina. Ruina. Ja, Ah, maar je dreigt dus gewoon dingen doen dan iemand. Een plezier maken. Een paar jaar geleden was dat. Vio, vio. Ah ja. Of zoiets. En dan wil je dus dood. Dan ben ik extreem. Dat is Amai. Is dat ook nog een woord? Eerlijk, een echte woord. Zowel je met de van Amai. Dat is, dat, is ook... wow. dat is graag. dus dat is wel. Er zijn er nog andere, maar sommigen moeten straat blijven, ja. snap je? Niet, niet alles mag ja. op tv komen. Ja. De straat dat is al een code. Ja, dat is een code. Ja. Zijn er woorden die jullie vroeger hebben? Nee, wij waren heel deftig. In een tijd als ik jong was, en als ik iets zei, dat is tof, dan vond mijn moeder het woordje tof. Dat was al voor haar vernieuwend. was inderdaad. Als Johan zegt dat ik zijn baan was, dan zeg ik zijn Jullie zijn baan was. Ik ben klaar. Ik ben Als Ik ben klaar. Ik ben klaar. Ik Ik